A area. We have on, uh, Aguha street. Hallo mensen, leuk dat jullie naar deze nieuwe video. Met mijn naam is CT5. En vandaag ga ik een pad met Wim. En Wim zit in de Volvo XC40 gemaakt door mods en die is als goed is gewoon te downloaden. Zo niet, dan is hij tijdelijk of voor goed offline gehaald. Uh, XC40 is te zien in Limburg-Zuid. Uh, zoals deze wagen ook is nagemaakt of waarop deze wagen ook is nagemaakt 381 in dit geval in Limburg-Noord en ik geloof ergens in de Zaanstreek rijdt hij ook nog rond als over de G-wagen voor we A1 onderweg naar een uh, persoon uh, met brandwonden kijken wat we daar gaan aantreffen Kom ik hier daar heen? Ik denk het wel, niet wel. Zeker. Te plaatsen. Ja, deze mod is... Oh, we stonden nog in de drive. Uh, deze mod is dus... Um... We zijn vandaag een rapid responder. En ik heb laatst al opgenomen en toen heb ik uh... bleek ik mijn microfoon niet aan te hebben staan. Dus dat ga ik nu wel even controleren trouwens. Ja, hij staat aan als het goed is. Um... En toen dacht ik van ja, oké, okay, nou dan doen we hem nog maar een keer. En tijdens die andere opname uh, kwam ik er wel achter dat als ik een transportambulance vraag, dat die niet komt. We hebben nu tweede graad uh, brandwonden, een klaplong en uh, duizeligheid. Uh, we gaan hem wat medicatie geven, ja want we kunnen niet uh, treatment überhaupt doen. En treatment of uh, gewoon medicatie enzo. Dus met give medication doen we eigenlijk nu gewoon even alles behandelen. Uh, monitor aansluiten noem maar op dat soort zaken alsjeblieft yes oké okay. en uh, nu gaan we call for transport doen alleen zoals je ziet linksboven staan nu wel uh, we go dat er iemand onderweg is of een ambulance onderweg is maar er komt geen ambulance uit ervaring ik heb toen lang genoeg staan wachten dus we drukken nu op end en dan uh, zijn we weer vrij van de meldkamer? Dus zo gaat het er vandaag een beetje uitzien, helaas. Maar ik zal binnenkort weer opnemen met een uh, normale ambulance. We rijden meteen even door naar nog iemand met brandwonden. Ik weet niet wat dat loze is. En even hier zo via de... Via, hoe noemen we dit? Niet de bier, niet de uh, weet dat ook alweer. Joh. Kom er even niet op, maar uh, we rijden via hier. De kader ofzo, weet ik het, joh. Als jullie in de comments zeggen dan denk ik, oh ja tuurlijk. Like, uh, Hey, ja, wat is een Rapid Responder eigenlijk, hè? voor de mensen die dat helemaal niet weten misschien. een Rapid Responder is een voertuig waar één uh, ambulanceverpleegkundige op zit. Normaal zie je natuurlijk op het busje um, dat er een uh, chauffeur en een verpleegkundige op zit. Op de Rapid Responder zit er echt alleen een verpleegkundige op en die, um, ja, die, die kan... Eigenlijk precies hetzelfde als een ambulance. We noemen een ambulance, noemen we maar even, of een busje noemen we maar even een gewone ambulance. Alleen hij kan niet vervoeren. Hij kan niet de patiënt meenemen naar het ziekenhuis. Um, en daarvoor komt dus, als het wel nodig is, een normale transportambulance. Maar de rapid Responder wordt ook vaak aangestuurd naar meldingen waar misschien helemaal niemand of geen transport nodig is. Denk aan iemand... Um, die is gevallen met de fiets, ik heb laatst zelf een rapid Responder dienst uh, meegedraaid, toen hebben we zeven ritten in totaal gehad, ik kan daar geen, uh, uiteraard geen details over los, uh, maar valpartijen komen bijvoorbeeld wel eens voor. Um, en er wordt gekeken, er wordt gewoon alles door de verpleegkundige helemaal nagegaan en is het nodig dat iemand naar het ziekenhuis moet. Ja, dan kan die met een ambulance worden opgehaald. Is het niet nodig? Ja, dan heb je dus een perfecte eerste hulp de plaats hoe je dat noemt. In dit geval hebben we ook het draaiduizelijkheid en klaplong. Eerste graad brand worden, dan is dus minder erg. Um, maar ja, gezien de brandwonden en de klaplong heeft hij inderdaad of nu ook weer medicatie en behandeling nodig. En um, gaat hij dus wel naar het ziekenhuis moeten. Uh, ja, call for transport. Ja, we doen het dan maar even voor de goede uh, orde. <laughs> en we drukken op end. En dan kunnen wij weer... Signaling ja, ga ik niet doen. Maar ik weet dat deze mod uh, die meldingen niet echt heel leuk vindt. Ofwel, jawel, trouwens wel. Denk ik. Nee, ik weet niet meer. We gaan het meemaken. 1, Lincoln, 18. Okay, police is the place Oh shit Agent near, agent near Assistance required on Cougar Avenue 3-2, we're in the area Pector 13, currently heading to the location weg ik moet hier weg uiteraard eigen veiligheid gaat voorop in dit geval bij de uh, ambulance zoals jullie misschien merkten, wilde ik zeggen uh, de politie is ter plaatsen, dus het is veilig. Maar dat was niet. Dat was zeker niet. Um, ik denk dat het nu wel veilig is. Het zijn veilig is afgegeven. Wij gaan uh, eens kijken wat de damage is. De collega is neer. Dat is bevestigd. En hoe vervelend het misschien ook is... Of raar... Nee, ik moet zeggen... Hoe raar het ook is... Deze mod verlangt van mij dat ik naar het de oorspronkelijke slachtoffer ga en die ligt daar achter. Dus um, daar ga ik ook heen, maar ik ga uiteraard wel een ambulance vragen. En die gaat als het goed is naar de collega toe. Ambulance. Assistance required on Hij gaat naar... Eclipse Boulevard. Nou deze... Wij moeten daarin. Maar ik denk, als ik het zo bekijk, is dat hier die beste heer daar zo. Dat was de dader, dit is het slachtoffer en een collega die stond er ook tussen. We moeten trouwens. Een ambulance hebben. Ambulance. Assistance required in Pacific Bluff. Dus dit is het slachtoffer van de dader. En de dader ging toen schieten met een collega. politieagent. Ja, ben jij geraakt? Jazeker in je onderrug. Ja, dan moet je mee. Ik druk op de Griekse uit, Zodat hij hè, weg kan, zeg maar. Maar hij moet officieel wel mee. Daar gaat iemand een auto stelen, agent. <laughs> <laughs> so. I'm gonna Any signs of life? Sure. so I don't like it! I'm gonna go back to the I I'm gonna go back to zo te zien is die verdachte van de autodiefstal aangehouden. Wat een buurt zitten we in. De verdachte van de schietpartij is overleden zo te zien. Brandweer is meegekomen. Nou, we gaan er niet op hebben een shot in the kanal. Copy that, dispatch. Zo, so, rust. Uh, Wat wil ik zeggen? Ja, we zitten. Ik weet niet of ik het nou net al had gezegd. We zitten natuurlijk in, um, in LSPD of R, dus het voordeel was wel dat ik heel snel um, backup kon vragen. En daarbij ook uh, een noodknop kon indrukken. Die, die noodknop heeft de ambulance natuurlijk ook. Nou, ik. Denk tot als een agent daar gewond ligt en schiet voor zijn leven tot hij misschien niet denkt aan die noodknop misschien ook wel hoor. Maar uh, ik dacht ik help een handje en ik druk hem ook maar in. Ik weet niet waar naartoe rij ik rij maar wat. Anyway, uh, ja, backup gevraagd. En het grappige is dus wel, er gebeuren ook dingen. Uh, zoals dat raampje wordt ingetikt. Maar gelukkig stonden collega's bij ja. Officieel moet, word ik dus verwacht dat ik er achteraan ren. Maar ja. Nu even niet, want nu ben ik ambulance meneer, en niet politieagent. Dispatch to any available central unit. We've got a pedestrian struck by a vehicle. On Marathon Avenue. 5, Aanrading met Letzel. 1, Lincoln 18, Respond code 3. Zitten zit in zien Auto X fiets. De fietsen lijkt er wel slecht aan toe te zijn. In dat opzicht dat ik meerdere bebloede plekken zie op het lichaam. Smoke inhalatie. Een gebroken been, oké. Okay. Dus hij heeft rook in gaan, vraag me niet hoe. Um, en een gebroken been, ja ik ga dan vooral niet lopen. Dan valt het nog wel mee. Voor hem zou ik zeggen. Uh, maar goed. Ik druk weer op end. En ik.. Hij is opgehaald zeg maar. En dan ga ik voor nu de video uh, beëindigen, denk ik. Misschien was hij wat korter dan normaal, maar ja, het, het wordt niet spannender dan dit, ja, dat had ik ook in gedachten toen die schietpartij, uh, on, uh, of voor die schietpartij, daarvan spannender dan, uh, dan de melding van wat hadden we daarvoor ook alweer. Brandwonde wordt het niet, maar dat bleek dus toch anders te gaan. In ieder geval, ik ga nu opnemen met right de DSI. Um, dus uh, ja, dat gaan jullie in de volgende video zien. Bedankt voor het kijken. Hopelijk was de video een beetje goed, want het geluid van mijn game stond best hard achteraf. Maar. Of ja merk ik nu gewoon. Dus ik hoop dat ik überhaupt zelf te horen was boven de geluiden van game. Zeker toen er een melding kwam ofzo. Of al dat schieten en zo. Maar. Uh... To all units. We've got a shot. Daar moeten we achter gaan komen. En daar kom ik uh, achter tijdens het editen. Dus bedankt voor het kijken en tot over een paar dagen. Doei!